Ik ben Irene en ik ben hier de senior verpleegkundige afdeling. Leuk dat je er bent. De afdeling orthopedie is erg leerzaam om op te werken. Het is ook een hele uitdagende afdeling, omdat je als verpleegkundige erg betrokken bent bij je patiënt en het herstel van je patiënt. Hi, mijn naam is Linda. Leuk dat je er bent. Als je bij ons komt werken, dan krijg je een coach aangewezen. en dan Die helpt je graag met het inwerktraject. Wij hebben tivo erg daarom zin. Jij bent een helpt.